Dus ik kom echt uit een mediagezin. Ik ben opgegroeid uh, in de regiekamers. Als je land in uh, problemen is, oorlog, en, uh, en, en je kind dreigt de front uh, gestuurd te worden, dan hoort dat erbij. Ik kwam via Aken, uh, nee via Munich, Aken, en dan uh, over naar Maastricht. En uh, in Maastricht heb ik me aangemeld. Ja, dan kom je in een, v <laughs> in een vreemd land. Dan kom je bij arbeidersgezin, die wonen ja. in Hellevoetsluis. Ja. En uh, um, ja, vader Timmerman, uh, moeder deed een part-time job. Uh, drie zoons ja. in huis en dan neem je nog een vierde ah, ja. erbij. heb je helemaal de, de ruimte niet voor. Er zijn natuurlijk uh, beursgenoteerde partijen... waar ze geweldige dashboards hebben, ja. die wij niet hebben. Nee. Uh, specifieke kennis in huis hebben waar wij nog moeten verkrijgen. Ja, de wereld wordt eigenlijk geregeerd door eigenlijk twee grote. Hè? Ja, en dan, dan zitten nog... Dan een dan een heb uh... je, en dan zit nog wat Grutland, lang. Maar eigenlijk ja. alle grote merken ja. aan reclame die we in Nederland kennen... zijn bijna allemaal die... onderdeel van die twee. Precies. Wat Ken dit aanbiedt... is een uh, bepaalde cultuur van bedrijven die we bij elkaar hebben gebracht. Ik heb het bedrijf niet alleen maar op discipline gekozen... maar ook hoe zij opereren. Als disciplines niet openstaan... om met de klant, om met elkaar oplossingen te zoeken... Mm -hmm. en, en dit gaan doen, wat je vaak in een netwerk... ...organisaties alsnog ziet, dan gaat het nooit werken. Ik geloof heel erg in de DNA van, van um, mensen die in een omgeving van verandering ook uh, de karaktereigenschap hebben om ja, ja. doorheen te komen. Je kan ook zeggen ik bouw een netwerk waar ik partijen alleen maar inplug. Ja. Maar dan heb je geen invloed om die assets goed met elkaar geïntegreerd te krijgen. Maar ook in een één way of work, in één ja. uh, DNA. En ik denk dat uh, in de complexiteit van, uh, van nu heb je juist ruimte voor dienstverlening en dienstverlenende partijen. Alleen moet je wel in staat zijn om zowel die assets in huis te hebben... Uh -huh. als ook creëren voor je, uh, voor je klant.